Hallo en welkom bij Paul's Stuff. Um, alvast een waarschuwing: dit gaat een rommelige aflevering worden. Uh, ik heb namelijk een bezetmelder gebouwd. Deze werkt alleen met en wisselstroom of digitaal uh, DCC rijden. En um, ja, het zijn nu overal nog draadjes en lampjes. En om te demonstreren moet ik wat draadjes verplaatsen, maar ik ga het proberen. Ehm, um, eens kijken, ik heb hier mijn decoder, die gaat via deze kabel naar deze drie spoelen toe, waarvan deze op dit moment alleen gebruikt is. Um, de rode draad gaat door de spoelen heen, gaat terug naar dit, of gaat terug, gaat daarna naar dit spoor en de zwarte zijn in feite aan elkaar verbonden. Die doen hier helemaal niks, maar die moest ik ergens even een brug maken. Um, het signaal gaat dus door de spoel naar de locomotief. En deze locomotief hier, die uh, staat hier te branden met zijn lichtje aan. En uh, dit is uh, de Boston and Main. Waarom die? Dat was degene die ik de eerste tegenkwam toen ik een lade opentrok. Um, hier zit er verder uh, een diode die ervoor zorgt uh, dat maar één Kant de stroom op gaat, een weerstand die zorgt ervoor dat niet te veel ruis er doorheen komt. Uh, daarna twee draden uh, naar een diode, een led, een weerstand. Hierop staat 5 volt en 0 volt. En deze draden die hier gaan zijn, de signaaldraden die gaan naar mijn Arduino. Wat ontbreekt? Is drie van deze condensatoren. Ik heb er maar één van. Ik heb er drie nodig voor deze demo. Um, het plaatsen hiervan zorgt ervoor dat het signaal wat op de Arduino komt niet fluctueert. Het fluctueert nu heel erg tussen. Wel, niet, wel, niet, wel, niet. Uh, er staat iets op het spoor, er staat niets op het spoor. En uh, als ik deze. Even kijken, hier tussen plaats... Dan wordt de led ook helderder en dan is mijn Arduino stabiel qua uh, wat hij nu teruggeeft. Mijn uh, Arduino staat hier, die leest deze drie signalen uit. Dat staat hier naast mij een heleboel uh, dingen te printen. Laat ik hopelijk dadelijk even zien. Dat ga ik nog even los opnemen. Ik haal deze er even uit. Dat betekent dat dat daar met de zijkant wat rommeliger is. Maar voor het visuele hier, het maakt een beetje uit, van deze led, ik hoop dat je kunt zien, ja je kunt zien dat die brandt. Deze led hier brandt nu minder fel. Nou, wat er gebeurt, er komt een, een, een PWM signaal, dat gaat door de spoel heen. En als je een signaal van wisselende richting, zoals wisselstroom, of een PWM signaal door een spoel heen haalt, zoals deze, dan komt er een kleine spanning op deze pinnen te staan. Die spanning uh, gaat door een weerstand heen. Die haalt in ieder geval de uh, ruis eruit van dat, dat, dat er uh, stofzuiger is aangaat. Of uh, uh, gewoon, al, ja, je hebt altijd ruis, die filtert hij eruit. En de, uh, de, de, de, de diode zorgt ervoor dat, kijk, dit signaal wisselt hier continu wat hier uitkomt, dat alleen maar het signaal... Uh, wat binnenkomt, uh, zeg maar het heengaande stroom van het PWM-signaal, die komt hier doorheen. De teruggaande stroom, die wordt hier ook opgewekt, die wordt geblokkeerd. En dat betekent dat je dus op deze twee kabels, als er stroom gaat lopen, nog een belangrijke toevoeging, continu een kleine puls komt met een heel lage spanning. En Heel laag is ook echt heel laag. Uh, we hebben het hier over millivolt, Als ik het goed gemeten heb. Een paar honderd millivolt. Dus 0,1, 0,2 volt hebben we het hier over. Nou, die gaat naar een transistor hier. En ik zet dadelijk het schema ook even in beeld. Uh, voor uh, wat meer duidelijkheid. Nou, uh, de transistor... Uh, hij is een npm als daar geen stroom op staat uh, laat hij de stroom, even kijken gaat de stroom lopen als er geen stroom op staat gaat de stroom lopen naar deze pin naar, de, nee, naar deze gele hier ja dat betekent dat op de arduino het signaal hoog wordt, want er komt 3,3 volt hierop te staan, op het moment dat er op de vanuit de, de uh, ...spoel wat spanning komt, schakelt de transistor om en gaat de stroom lopen uh, niet naar de 3.3 pin van de Arduino, maar door de led, door de weerstand, zo terug naar de, uh, naar de 0 volt, de ground van de Arduino. En dat betekent dat de led gaat branden en dat doet hij dus alleen als er iets op staat, betekent ook dat het signaal op de Arduino 1 is als er niks is en 0 als er wel wat staat. Nou, als ik deze eraf haal, gaat de lamp uit. Betekent nu dat de stroom uh, kort sluit, zo ik maar eens even zeggen. Uh, dat, er, uh, dat de stroom die hier loopt uh, niet via de led gaat, maar rechtstreeks terug naar de ground. Ik heb nog niet gekeken wat het doet met de warmteontwikkeling. En daar zien we hier drie stukken staan, maar ik voel er niks van. Dat was in ieder geval hoe ik begreep dat het werkte. O, ik heb heel lang geleden iets gedaan met transistoren en schakelingen. En het is erg rustig, moet ik zeggen. Dus als iemand een betere uitleg heeft, graag. Nou, wat ik nu kan doen, ik wilde eigenlijk meerdere sporen, zoals ik het daar ook in het echt ga doen. Maar ik heb hier maar één spoor. Ik kan even niet meerdere sporen doen. Dat ga ik nog wel testen. Ehm. Uh... Als ik deze. Oeh, dan moet ik even gaan kijken. Hoe moet, moet die ook weer? Deze moet. Hier. Deze moet. Daar, kijk. Dit is de tweede spoel. Oh, kom. Ja. De verlichting hier ging niet branden, dus die brandde ook niet. Hij is zo gevoelig dat hij het ook doet als de verlichting uitstaat. Ehm. Um heb ik getest met een andere locomotief. En dat heeft ook te maken met hoeveel windingen hier ik hier omheen heb. Doe je de kabel er één keer omheen is dit signaal te strak. Maar hij zit er hier nu drie keer doorheen. Met mijn andere test heb ik het vier keer er doorheen gehaald. En dat levert een signaal dat wat sterk genoeg is om dit helemaal in werking te zetten. Nou, de bedoeling is dat ik hier acht van deze ga gebruiken. Uh, um... Nog wel een kleine noot hier. Deze die ik gekocht heb, zit hier een kleine weerstand tussen, die zitten uh, tussen deze twee pinnen. Die heb ik uitgehaald bij deze drie zodat uh, het signaal uh, die is eigenlijk ter ruisonderdrukking, maar ik heb die dus op een andere manier erop zitten. Dus het signaal wordt dan te zwak, dus die haal ik eruit en dan is het sterk genoeg voor deze detectie. Nou, hier komen, wil ik er 8 van maken, die 8 wil ik in een multiplexer doen. Uh, Zoiets als dit. Ik geloof niet dat dit erin is. Ik weet niet meer wat deze is. Moet ik even opzoeken. Uh, daarom ligt die hier ook. Die multiplexer die gaat, gaat de acht signalen omzetten naar drie pinnen. Want drie bits geeft acht mogelijkheden. Dat wil ik dan mijn Arduino in uh, doen. Die Arduino, zo eentje als hier, wil ik dan uh, die wil ik op de digitale pins aansluiten. En dan zie mijn. Uh, decoder, nu ook al naar het Windows, kan ik dan daaruit gaan lezen uh, welk van de sporen bezet is met maar drie pinnen in gebruik. Uh, en de digitale pinnen zijn er ik heb hier 13, want nou, daar kan ik er twee niet van gebruiken. Er zijn 11 pinnen, dus ik kan hier zeker 9 uh, van deze chips op aansluiten. en Dat is dus bij elkaar hè? 3 x 8. Aan, uh, aan sporen wat ik kan meten. Nou, daar kom je ergens mee. Uh, wat mij nu nog te doen staat is testen met meerdere sporen. Uh, tegelijk om, om te zien of dat er geen uh, storing is tussen deze uh, verschillende sporen. Dat ik inderdaad twee of drie sporen bezet kan melden en niet dat het dan blijkt dat het uh, signaal ergens anders langs gaat lopen dan verwacht. En mijn verlichting knippert, wat zie ik, dat is niet helemaal goed. Als dat werkt, dan ga ik het allemaal op een PCB zetten. Zodat ik uh, een mooie nette PCB heb, uh, een printplaat heb met de componenten erop. Zodat ik dat weer op mijn bord achter me kan schroeven. Uh, wat daar klaar ligt voor uh, alle detectie. Maar eerst uh, een extra spoor. Zo, uh, spoel 2 zit met uh, deze twee vast op dit spoor. Of dat is spoel 3. Spoel 2 zit hier aan vast. Spoel 1 zit nog los. Uh, Daar zou ik deze nog voor kunnen gebruiken, maar dat uh, nog even niet. Uh, en er staan twee locomotieven op: de Boston en Main op het ene spoor, uh, met zijn verlichting. En een NS1000. -100, uh, oh jee. De 1000 natuurlijk. De NS1000. Zonder verlichting. Uh, ik ga de kapper niet afhalen. Die is ontzettend lastig terug te zetten. Uh, staat hier alleen maar idle. Uh, niks te doen met de decoder. En ook die wordt gedetecteerd door uh, dit, uh, deze opzet. Ik ben wel. Zeker genoeg van mijn zaak dat ik uh, aan de gang kan met uh, pcb's en uh, kan proberen hier iets van te brouwen. Zodat ik uh, dit kan gaan gebruiken straks. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En misschien ga ik hier dan even een rondje mee rijden. Ik, bedoel, ik heb die baan nu toch liggen.